De vorige keer zijn we begonnen met blok 2. Blok 2 gaat over uh, totale correctheid. Totale correctheid betekent dat we additioneel, naast het input-output gedrag, beschreven door pre- en postconditie, dat we additioneel gaan bewijzen of een programma ook termineert. Vanuit een willekeurige begintoestand die voldoet aan de preconditie. Dat is het idee. En we hebben dus de vorige keer... Uh, de formele notie geïntroduceerd van totale correctheid, we hebben pre- en postconditie specificatie, dat ziet nog steeds hetzelfde eruit. Pre-conditie, statement, postconditie, maar dat heeft nou een andere interpretatie. En dat zie je het uh, duidelijkst bij die while-regel, bij de bewijsregel voor de while-statement. Daar willen we dus bewijzen dat uh, p hier niet alleen een invariant is... Dus ook daarmee aan het eind geldt. Maar tevens dat dit programma, deze statement, termineert als de begintoestand aan die invariant voldoet. En dan weten we, net zo goed als in partiële correctheid, dat dan na afloop, als P een in invariant is, dat P dan weer geldt en de boeienconditie geldt ook niet. Nou, we hebben beargumenteerd uh, dat we daartoe moeten bewijzen dat uh, P invariant is. Dat gaat dus op dezelfde manier uh, als, als voorheen, in partiële correctheid. Maar we hebben dus een tweetal nieuwe premissen aan die regel toegevoegd. Daar ga ik nog niet helemaal in detail op uh, in, wat nou de intuïtie was. Maar die intuïtie, kortweg gezegd, is dat T is een expressie. En dat kun je zien als een een bound van het aantal iteraties. Niet precies, uh, het is gewoon een upper bound. Het is niet, je hoeft niet precies uit te drukken dat deze statement uh, tien keer of wat dan ook, want dat kan vaak ook niet, omdat het aantal keren dat zo'n wow statement uitgevoerd wordt afhankelijk is van de beginwaarde van de variabele. dus in het algemeen stelt die uh, t een, een upper bound voor en dat idee is dan dat je bewijst dat iedere keer als je die body hebt uitgevoerd dat de waarde van die teller of bound vermindert. He, want je, je hebt dan minder aantal, he, je zegt uh, upper bound is 100.000, nou ja als je dan één keer je, de body van de loop hebt uitgevoerd, dan wordt die upper bound natuurlijk minder. En dat kunnen we dus uitdrukken door middel van een freeze variabele, een logische variabele z. Die niet in p en b voorkomt. En dan zeggen we in de preconditie dat de beginwaarde van t, dus voordat we s uitvoeren, is de beginwaarde van t gelijk aan die van z. En dan moeten we bewijzen als postconditie dat na afloop t inderdaad minder kleiner is geworden. En dat kleiner wat betreft zijn initiële waarde. En omdat de initiële waarde, dat, omdat z staat voor de initiële waarde. Kunnen we dat dus heel simpel in de postconditie uitdrukken door t kleiner dan z? Oké, okay, dat is een kleine herhaling. Maar wat ik nog wil uh, opmerken aan deze regel zijn, zijn twee, twee, twee zaken. Uh, we hebben de vorige keer ook wat hulpregels gezien. Als uh, de eliminatie van een variabele in de preconditie. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook nog een conjunctieregel uh, gezien. En wat je hier kunt zien, is dat we eigenlijk al een soort conjunctieregel hebben toegepast, want je zou ook kunnen voorstellen dat we deze twee premissen samenvoegen. Dat we in plaats van dit bewijzen en dit, apart dit bewijzen, dat je bewijst dat als P geldt en B en T is gelijk aan Z, dat dan na afloop P geldt en T kleiner dan Z. Dat zou prima kunnen. Waarom het echt een al? Uh, he, want als je deze twee premissen hebt afgeleid, dan kun je met de conjunctieregel dat dus afleiden. Maar waarom gaan we het direct al splitsen? Dat is een, wat heet dan in de Engels, een separation of concerns. Dat is in plaats van één groot bewijs, waarin je twee dingen tegelijkertijd moet doen. Je moet n bewijzen dat P invariant is, en je moet nog eens een keer bewijzen dat die bound afneemt. Gaan we dat nou splitsen? In twee afzonderlijke bewijsverplichtingen. Eén waarin P-invariant is. De andere hoeven we niet te bewijzen dat P na afloop geldt. Want dat hebben we daar al gedaan. Hier kunnen we ons dus gewoon puur focussen op het afnemen van die band. Nou, je kunt zeggen, ja, twee is meer dan één. Hè. In plaats van één bewijs heb je nou twee bewijzen. Maar in de praktijk zal elk van deze twee bewijzen waarschijnlijk uh, de som van die bewijzen kleiner zijn dan... Uh, het. Het ene bewijs. Dat is misschien nog, nog niet, dat is een vrij kwantitatief argument, maar je kunt ook kwalitatief zijn, zeggen van kleinere bewijzen zijn al gauw overzichtelijker en makkelijker uh, te genereren. Dus hier zie je in deze splitsing een, uh, een separation of, uh, of concerns. Dat is één opmerking die ik wou uh, maken, nog over deze bewijsregel. Dat is nog een ander dingetje. Zoals gezegd... Uh, Zit? Werken we aan totale correctheid? Willen we totale correctheidsspecificaties verifiëren. Dus deze conditie specificatie interpreteren we in totale correctheidszin. Namelijk dat, p, dat we deze waarsteken moet termineren vanuit p. Hoe zit het dan met de premissen? Uh, hoe moeten we die interpreteren? Wat voor de hand liggend is, als je in een, in een bewijssysteem zit, zoals hier, en je hebt het over totale correctheid interpretaties van pre- en postconditiespecificatie, dan ligt het voor de hand dat in al je regels ook de premissen natuurlijk ook totale correctheidspremissen zijn. Dat is bijvoorbeeld als je die bewijsregel voor de if-then-else ziet, voor totale correctheid, ja, dan is het wel essentieel dat de premissen ook... Uh, correctheids zijn geïnterpreteerd voor totale correctheid. Als je, want als die premissen van de if-then-else, misschien kan ik dat dan nog even laten zien... Uh, okay. Oh, okay. Oh, dat, is oh, dat heb ik niet genoemd, heb ik niet laten zien, uh, die regels. Maar in feite zijn dus de, de regels uh, voor sequentiële compositie, if-then-else... ...en uh, zijn we dan zo, maar, zijn, ...op het oog hetzelfde als die van partiële correctheid. Maar met één verschil, dat alles in dit nieuwe systeem wordt geïnterpreteerd voor totale correctheid. Dus als je een regel hebt voor sequentiële compositie... ...dan zijn de premissen, moeten ook geïnterpreteerd worden in deze zin. Moeten ook terminatie met zich meebrengen. Nou, hier heb je twee premissen. Dus zou je verwachten... Ik zou je gewoon denken van, nou ja, die, die moet ook uh, geïnterpreteerd worden in totale correctheidszin. Dat wil zeggen, je moet bewijzen hier niet alleen dat P na afloop van S geldt, nee, ook dat S termineert. Uh, ja, hoe zit dat hiermee? Dat is nou een interessante vraag. Want, we zeggen, als we dit ook gewoon als totale correctheidszin interpreteren, ...dan bijvoorbeeld als die statement S weer een while-regel is... ...een while-statement is, sorry, een while-statement is... ...dan zou je voor die while-statement ook nog weer een tellertje moeten introduceren. Want dit tellertje geldt voor deze buitenste. En als je dan in die statement S nog een keer een while-statement tegenkomt... ...dan zou je daar opnieuw deze regel voor moeten gebruiken... ...en dus ook weer terminatie moeten bewijzen. Maar de vraag is... Is, is dat nodig? Is het nodig om te bewijzen, hier in dit bewijs, hè, nogmaals, het, waar gaat het hier om? Primair om te laten zien dat die bound afneemt. Maar waarom zou je dan ook nog gaan bewijzen dat S termineert? Want sterker, we hebben hier al bewezen dat S termineert als P waar is en B. Dus, als P en B waar is, dan hebben we hier al, dan weten we al dat die termineert. Dus dan hoeven we in dit bewijs niet nog een keer te bewijzen dat S termineert. Met andere woorden, deze premissen kunnen we interpreteren als een partiële correctheidsspecificatie. Dus eigenlijk heb je nou een soort met hybride bewijssysteem. Je hebt niet alleen maar. Uh, je hebt het niet maar, alleen maar over totale correctheidsspecificaties. Uh, dit is een conclusie, is zo'n ding. Hier is een zo'n totale correctheidsspecificatie, maar dit hoeft niet. En dit zou echt uh, onzinnig zijn om, om hier nog een keer uh, terminatie te bewijzen. Dus dit uh, kan gewoon door middel van partiële correctheid. Dus als je hier in S weer een te tegenkomt in. De, uh, in het bewijs uh, van deze correcte specificatie. ja dan hoef je niet nog een keer weer uh, een bound te introduceren voor die uh, binnenste while statement. Dus dat is wel, uh, wel een dingetje om, uh, om op te merken. Ja, dat, uh, dat wil ik dan nog even toevoegen aan, uh, aan, uh, aan deze bewijsregel. Dat hebben we toen geïllustreerd aan. Een heel eenvoudige uh, uh, while statement. Uh, daar ga ik nog niet uh, bij langs. Uh, ga ik even doorheen. Ja, toen hebben we dit uh, geïntroduceerd en dan werd ook nog uh, dit probleem geïntroduceerd. Daar wil ik nog even een opmerking nog ook over maken. Dat was een, uh, een loopje op zoek naar een nulpunt in een array, een dimensionale array. We hebben geen bound. Vanuit de initiële waarde van x loop je naar rechts, totdat je een nulpunt uh, vindt. Ja, wanneer termineert dat ding, wat is een noodzakelijke en ook voldoende voorwaarde voor terminatie? Nou, dat, dat er rechts van de x natuurlijk zo'n nulpunt ligt. Dat wordt eenvoudig uitgedrukt door deze preconditie. Je zegt, er is een waarde n, zodat a n is nul en n is groter of gelijk aan x. Nou, toen heb ik proberen uit te leggen wat het probleem is om hier die bound functie te definiëren. En ik heb gepoogd uit te leggen, uit te leggen dat je niet, wat, wat misschien geneigd bent te zijn, van nou ik neem n min x. Dat gaat niet werken omdat je bijvoorbeeld niet kunt afleiden uit die preconditie dat n min x groter of gelijk aan 0 is. Want uit de... De premisse, er is een n zodanig dat x kleiner of gelijk aan n is, volgt niet uit dat n min x kleiner. Uh, dat n min x groter of gelijk aan 0 is, of dat x kleiner of gelijk aan n is. Want die gebonden n, dat is een hele andere n. als, als deze n die je als bound neemt. Want als jij zegt bijvoorbeeld, nog, ik, ik herhaal nog een keer, als jij zou zeggen ik neem als bound n min x, nou dan vraag ik, hoe kun je dan nou bewijzen. ...dat dat altijd groter of gelijker 0 is. Nou, dan kun je niet zeggen er is een n waarvoor dit geldt. Want ik kan hier een logische equivalente formule van maken... ...door te zeggen er is een n, er is een k. Nou, dat is dus een heel andere uh, variabele naam. Dus je, je kunt daarmee niet afleiden. Je kunt dus n hier niet als bound nemen. Dat is. Dus zou je ook kunnen zeggen dat bij de bound functie. Uh, hey? Je spreekt over de programmavariabele n, ja. terwijl hier in de assertie een logische variabele n ja. wordt bedoeld. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, hier is het een gebonden variabele. En als je de bound uh, uh, functie neemt, die t, en je neemt de waarde n, je neemt die variabele n, ja, dan is het in zekere zin een soort een programma variabele. Het is niet echt een programma variabele, hij komt niet echt in het programma voor, maar het is een vrije variabele. Hij wordt niet gebonden. Hij heeft een initiële waarde uh, in de begintoestand. En welke waarde die hij heeft, ja, dat weet je niet. Ja, of je moet zeggen dat n groter of gelijk aan x is als preconditie. Maar ja, dat is niet wat je weet. Je weet alleen maar dat er zo'n n is. Nou, dat probleem dat hebben we uh, laten zien, dat kunnen we oplossen door uh, niet dit direct te bewijzen. Dus dat het programma termineert vanuit deze preconditie, maar vanuit een andere preconditie door gewoon die kwantificatie weg te laten. Ja, die laag we gewoon weg. Nou ja, en dan heb je dus een n. Dan weet je in een concrete begintoestand heeft die n een waarde. En dan heeft die zodanige waarde dat die groter of gelijk aan x is. Dus kun je die n of n-x kun je als bound, ja ik zei eerst n als bound, dat is natuurlijk niet zo, want n neemt nooit af, n-x als bound nemen. Maar nou goed, dan heb je dus bewezen dat dit programma termineert vanuit deze toestand. Dan zijn we er nog niet, maar we hebben een aparte bewijsregel die stelt als zo'n variabel in de preconditie voorkomt, komt niet in het programma voor, komt niet in de postconditie voor, dan mogen we hem weg kwantificeren. Dus op die manier hadden we dat heel makkelijk kunnen bewijzen. Want het bewijs dat dit, deze maalstatement termineert vanuit deze preconditie, dat was vrij simpel, vrij eenvoudig te bewijzen dat die n in x gebouwd is en iedere keer afneemt. Want die x wordt nu wat groter. Maar we hebben daarvoor wel dus apart een bewijsregel geïntroduceerd. En daar heb ik toen een beetje overheen geluld. Zo van, ja oké, okay, zo uh, uh, so kun je wel aan de gang blijven natuurlijk. Hè. Dan heb je een volgende probleem, introduceer je een nieuwe bewijsregel. Sterker nog, ik kan natuurlijk als ik een... een uh, uh, een correctheidsspecificatie wil bewijzen, dan zeg ik: Nou, meestal klaar, ik introduceer het als een axioma. Dus dan, uh, dat is natuurlijk niet een, uh, een algemeen procedé. Uh, maar het is een handige regel, en uh, we kunnen laten zien dat uh, een setje regels uh, en axioma's wat we hebben, in principe uh, afdoende is, maar toch ja, kriebelt het een beetje: hebben we die regel nou nog echt nodig? Uh, en Hans en ik uh, hebben daar nog een beetje over uh, gebrainstormd en ik geloof dat dat in ieder geval nog niet in het werkcollege besproken is. Dus voor een volgende keer is het wel uh, interessant om eens te kijken of je een alternatief bewijs kan vinden door een alternatieve uh, definitie van die boundfunctie. En die ga ik nu geven, uh, informeel, dan moet je hem dus zelf formaliseren en dan moet je hem vervolgens zelf uitleggen. Gooit in de groep, ik stel voor als bouwfunctie, domweg de kleinste n waarvoor geldt a n is 0 en x is kleiner of gelijk een n. Dus ik heb een functie nou, hè, die werkt, uh, heeft twee parameters, namelijk die array a en die uh, uh, x, en noem het een functie f. Hè, functie f met twee parameters, a, x. Wat is de definitie van die uh, functie? die levert de kleinste n op zodanig dat a n is 0 en de x is kleiner of gelijk aan n. Nou, en en wat, wat is de waarde van die functie eh, als er niet zo'n an is 0 bestaat? Ja, dat mag je dus even lekker uitvogelen. Oké. Okay. <laughs> dat is dus een onderdeel van het werkcollege. Ja. Het is, als je denkt, als je, maakt mij dat uit, dan is het bijvoorbeeld gewoon ongedefinieerd, zou je kunnen zeggen. Maar dan werk je dus met een partiële functie. En dan moet je, moet, je, moet je oppassen. Dan moet je uitkijken, moet ik wel goed bekijken of dit dan gaat werken. Maar dat is inderdaad een, een ding om, om bij stil te staan: dat als ik die functie zo defineer, dat die in principe dan uh, partieel gedefinieerd is. En ja, een deel van die opgave is ook hoe ga, hoe ga je daarmee om. Ja. Maar het idee is dat je uh, op die manier ook direct. De, deze while statement uh, dat je kan, direct kan bewijzen dat deze while statement termineert vanuit deze preconditie dus zonder die hulpregel maar met deze nieuwe bandfunctie uh, dus de kleinste n waarvoor geldt dat dit a n is 0 en x kleiner of gelijk aan n dat is wel een uh, leuke, maar dus dan willen we laten zien dat het niet echt uh, strikt nodig is maar het, maar het is wel heel makkelijk uh, het is, uh, Heel makkelijk uh, bewijs. Of ja, makkelijk relatief. Het uh, is maar net natuurlijk wat je gewend bent. Hier waren die additionele regels. Hè, die conjunctieregel heb ik nou net genoemd. in verband met de interpretatie van die uh, regel voor terminatie van de while statement. ga ik verder niet uh, bij langs. Wat ik wel op geattendeerd heb, en dat is. Uh, uh, oefenstof voor het werkcollege is uh, checken die uh, zijcondities zij of die inderdaad uh, nodig zijn. En dat doe je door stel uh, dat dat niet voldaan is om dan te kijken of je een tegenvoorbeeld kan vinden, een concrete instantie van die bewijsregel waarbij de premisse waar is en de conclusie onwaar. Oké, okay, dat, dat heb ik hier uh, gegeven, maar dat uh, gaan we nu niet uh, behandelen. We gaan nu uh, nog wat voorbeelden geven van uh, terminatiebewijzen. Maar daartoe introduceren we een, uh, een decompositieregel. En dat is weer een andere toepassing van het algemene principe van separation of concerns. Uh, eigenlijk ook weer een toepassing van die uh, conjunctieregel. Kijk, ja, als we willen bewijzen. De totale correctheid van deze specificatie, dus dat de s na p niet alleen q waar maakt, maar dat die ook uh, altijd termineert vanuit p. Uh, nou, dat kunnen we dan in één, keer in één bewijs uh, doen. En voor uh, while statement die hier voorkomen, zullen we die bewijsregel voor. Uh, totale correctheid van die while statements. Dan moet voor elke while statement een bound functie introduceren, et cetera. En tegelijkertijd moet je meeslepen dat, uh, dat die Q na afloop moet gelden. Nou, dat kun je opsplitsen in twee uh, zaken. Van bewijs dat Q na afloop geldt, maar zonder te bewijzen dat S termineert. Dus dit is dat kleine peetje onder die. Uh, uh, v dash in, in later, of turnstile dat, geloof ik. Nee, maar dit betekent partiële correctheid. Dus ga je, je gaat verifiëren dat deze bewijzen dat deze correctheidsspecificatie gaat, zonder te bewijzen dat S termineert. Dus je focust alleen maar op dat Q na afloop geldt. En anderzijds ga je bewijzen dat S termineert vanuit P, maar ben je niet geïnteresseerd in wat na afloop geldt. En daarom zeggen we ook true. Dus dan hoef je niet allerlei informatie mee te slepen uh, om, om te garanderen dat kuna afloop geldt. Dan hoef je alleen maar te focussen op de, op de terminatie. Dus dat is ook weer separation van concerns. Hè. In plaats van één bewijs, creëer twee bewijzen. Nou, twee is meer dan één, dus dat lijkt meer werk. Maar over het algemeen zijn deze bewijzen afzonderlijk uh, eenvoudiger, korter of in ieder geval conceptueel simpeler. Dus, dus als we, als we hier um, bijvoorbeeld met proof outlines gaan werken, dan zijn de proof outlines voor totale correctheid in principe dezelfde proof outlines als voor partiële correctheid. Maar moet je daarnaast nog laten zien uh, dat, de, de, dat ja. het programma termineert met de postconditie true? Is dat de manier hoe je deze decompositieregel kunt toepassen? Uh, ja, daar loop je even op de zaken vooruit. Oh, oké. Okay. Uh, ja. Nee, dat, daar komen we nog even op terug. Maar dat is wel een goed punt. Maar Inderdaad, je, noemde, je, je bracht nou naar voren de term Proof Outline. Heb, we hebben nu een, een tweetal terminatiebewijzen gegeven. Maar niet in termen van Proof Outlines. Gewoon in de termen van een, een, een ja, normaal bewijs. Wat normaal is, dat is... Uh, maar de vraag is, ja, hoe ziet er inderdaad een proof outline uh, eruit? En dat wat ik nu ga doen, een, een, een, een, een simpele oefening, is zowel uh, toepassing van deze decompositieregel illustreren, als van hoe ziet nou eigenlijk een proof outline voor de terminatie eruit. Daartoe kijken we naar dit eenvoudige uh, voorbeeldje. Het uitrekenen van uh, het aantal malen dat uh, i in x gaat, dus, uh, deling. Uh, het programma zet q is het quotient, dus het aantal malen dat i in x gaat. En de rest uh, sla je op, uh, de rest van de deling van x door i sla je op in R. Nou, dan moet je q uh, initialiseren op 0 en de rest uh, R. Zet je op x en dan, wat je dan doet is, zolang r groter of gelijk aan i is, trek je i van r af en hoog je q meteen op. Als wij dit uh, dan willen bewijzen, dan in, als totale correctheid, dan moeten we dus uh, nu die regel van decompositie gebruiken. Die regel gebruiken. Moeten we dus twee dingen bewijzen. De partiële correctheid van dit en de totale correctheid van deze. Partiële correctheid hebben we al gedaan. Dus dan verwijs ik naar uh, dat bewijs. En dat kun je op normale manier geven, maar ook met een proefoutlijn. Ja. Dus nu gaan we focussen op, op het uh, terminatiebewijs. Dus wederom, je bent niet geïnteresseerd in wat na afloop geldt, maar alleen dat uh, dit... Uh, deze statement termineert vanuit deze preconditie. Nou, dan gaan we een proefoutline maken. En ja, de basisopzet: je begint hetzelfde als uh, voor partiële correctheid. Je, uh, je zet het programma neer, je moet wat ruimte overlaten, dat is altijd natuurlijk een beetje lastig, want uh, je kunt assets boven elkaar zetten. Dus je weet, uh, ja, dat is een beetje inschatten. Dus eerst maar even op klad en dan kun je dat. Uh, Aanpassen. Maar voor tentamens en zo krijg je een template en dan uh, kun je dat in uh, later uh, veel makkelijker uh, doen. Maar in ieder geval, je zet je programma zo neer. Dat doen we hier van uh, uh, boven naar beneden. Dan hebben we hebben hier de preconditie, daar de postconditie. Nou, en dan, uh, dan gaan we maar aan de slag. Ja, wat moeten we hier doen? Nou, we hebben een initialisatie, maar dan hebben we direct een milestone. Dus voor die wild statement moeten we een uh, invariant vinden en een bound functie vinden. Maar omdat we dus focussen op uh, alleen terminatie, ja, hoef je nou niet direct blind te staren op die invariant, is dus, dus nou uh, de focus op de bound. En die invariant, die haal je er alleen maar bij om te garanderen dat uh, die bound altijd positief is. Want daar heb je alleen maar die invariant voor nodig. Dus je gaat niet eerst denken, oh, wat moet ik nou voor invariant hebben. Nee, je gaat nu gewoon puur focussen op, op, op de bound functie. Nou, wat zou hier de bound functie zijn? Nou, dus het, het moet een upper bound zijn. Ja. En als je het bijvoorbeeld deelt, wat zou dan een goede upper bound zijn? Ja, dat is de vraag. Ja, in eerste instantie, als ik hier zo naar kijk, naar dit, uh, kijk ik naar, denk ik, man, uh, wow. waarom niet R min I? Als I opgehoogd wordt, dan gaat R min I naar beneden, maar wordt I opgehoogd? Nee, wordt niet. Alleen R wordt kleiner. Als R kleiner wordt, dan we R nemen. We wat? als baan. Ja. En R Dat begint met X. Ja. Ja, waarom nemen we inderdaad de bound uh, R niet? Ja. ja, dat lijkt me inderdaad nog simpeler, ja. Maar R min I uh, neemt ook uh, in ieder geval af, hè? Toch? Uh, ja, I neemt niet af. I blijft constant nee, En R, R neemt niet. wel af. Als R werkt, de... als R werkt ja. dan werkt R I ook. Ja, ja dus, dus even kijken. Ja, oh ja, ja. Even, ja. Ja we, hebben, ja, we nemen gewoon de bound uh, R. Ja. Dus dan, uh, maar dan moeten we dus wel een uh, invariant ook meenemen. En uh, wat ik al eerder zei, die moet dus garanderen dat uh, R uh, in dit geval dus de bound R, uh, altijd groter of gelijk aan 0 is als die invariant geldt. Nou, ja, als je moet eisen dat R groter of gelijk aan 0 is, ja, dan is dat de invariant uh, zijn R. Groter of gelijk aan 0. Dat impliceert in ieder geval natuurlijk dat R groter of gelijk aan 0 is. Maar blijkbaar neem ik ook dit mee, I groter dan 0. Nou ja, dat kun je wel ergens voor voorstellen. Want op een gegeven moment moet ik natuurlijk, ik trek i van R af. En dan moet ik dus weer weten dat R groter of gelijk aan 0 is. Want dat is mijn invariant. Dus dan moet ik wel weten dat I positief is. En, want als ik ga de body van de loop in, dan weet ik ook dat R groter of gelijk aan I is. Eh, want als I negatief zou zijn dan, uh, en R groter of gelijk aan I, dan uh, zou ik hier R mee verophogen. Dus uh, of in ieder geval, dan wordt het allemaal lastiger. Dus het is evident, uh, of even nadenken, kom je er wel achter dat je uh, mee moet nemen in een variant dat I groter dan 0 is. Nou ah ja, dat is in het begin altijd een beetje gissen. Hè? Ik bedoel, je weet nooit. Uh, of ja, somm, somm, somm, sommigen zien wel in alle detail, in eentje voor hun een geestesoog oog uh, het bewijs. Maar de meeste normale stervelingen uh, is dat uh, niet gegeven. En uh, beginnen gewoon met een gok, met een gevoel. En dan werken we dat uit. Nou ja, en dan zien we wel naar het schipstrand. En als het schipstrand, dan moet je niet direct uh, overboord springen. Maar dan moet je gewoon uh, kijken hoe je. Uh, uh, ja, hoe je het weer vlot kan trekken. Uh, dus uh, hoe je die uh, invariant of wat dan ook uh, moet aanpassen. Dus laten we eens kijken hoe dat nou uh, uit, uh, uitpakt. Dus uh, ja, we nemen nou uh, dit mee. Ja, dus is een beetje een, een loze toevoeging, maar in het algemeen moet, wil ik dus laten zien uh, in de proof outline ook dat je hebt heb bewezen dat uh, de invariant dit impliceert. Maar ja, dat is dus uh, simpel, want... Uh, nou, impliceert dit... dat de bound dus niet negatief is? Uh... Ja. Ja. ja. Ja, sorry. Ja, positief. Ja, groot of gelijke ja. Dus hiermee laat je zien dat de, de invariant impliceert uh, er groot of gelijke normen. Want dat was de conventie. Hè. De, de bovenste moet de onderste impliceren. Nou, dat eerste gedeelte dat is dat ding zelf. En dan komt, ja, dit zit er ook al in. Dus dit is eigenlijk triviaal. Maar je moet het gewoon even zeggen, zodat je niet vergeet, nog wel even te bewijzen, hè, dat de uh, invariant impliceert dat de bank uh, groter of werker nu is. Maar dat is hier zo triviaal. dat uh, Ja, nu komen we met een dingetje. Nog een ander dingetje. Uh, kijk, ik, uh, laten we dit dan even... Uh, nou, even, even denken hoe ik dat nou verdreemd moet uitleggen. Wat we nu moeten laten zien is dat die bound functie dus afneemt ja. over de body van de, ja. van de loop. Ja, en in die bewijsregel, hoe we dat gedaan hebben, was oké, okay, we nemen een logische variabele en we zeggen aan het begin dat R is gelijk aan Z en dan moeten we na afloop bewijzen dit. Ja. Vergeet dit nog even. We introduceren een logische variabele. En we zeggen dan R is gelijk aan Z. Hier aan het begin. En dan moeten we dit bewijzen. Nou, oké. Okay. Het is een kwestie van conventies. Maar het idee is, ik wil blijven bij de simpele conventie. Dat als ik twee asserties zie. De een boven de ander. Dan moet de bovenste de onderste impliceren. Zou ik hier nou... Nee, zoals die bewijsregel suggereert, uh, domweg uh, de invariant neerzetten, plus die boolean conditie, en dan hierbij zetten r is gelijk aan z. Ja, dan uh, verstoor ik dat hele idee. Want dit kan natuurlijk niet zo zijn: het is natuurlijk niet zo dat deze assertie impliceert dat r gelijk is aan z. Dat kan niet. Dat, hij zegt niks over z, dus hij zegt ook niet dat r gelijk is aan z, voor een willekeurige z. Dat kan niet. Dus daarmee loopt het een beetje spaak om, om een terminatiebewijs te geven in termen van een proof outline, uh, de regel volgend. Ja, in de regel kan ik het wel hier uh, domweg neerzetten, maar bij een proof outline, ja, staat zo'n assertie in de context van een hele proof outline, Met dus nogmaals die conventie dat uh, twee asserties boven elkaar, bla bla bla. Nou, een ad hoc, maar wel een consistente en systematische manier om dat op te lossen is die logische variabele eigenlijk als een hulpvariabele te zien en er een assignment aan toe te voegen die het programma natuurlijk sowieso niet verandert, want Z is een variabele die helemaal niet voorkomt. Dus je kan rustig wat dan ook aan Z toekennen zonder dat het programma verandert. Maar wat ik dan doe, specifiek, is ik geef gewoon z die waarde van de bound. Dus in het algemeen, als ik de, uh, een bound functie introduceer, t, dan zet ik hier gewoon aan het begin van de body van de loop, z wordt t. Nou ja, daarmee, heb ik dus daarmee weet ik dus dat op een gegeven moment z is gelijk aan die Initiële waarde, want hier, hier doe ik nog niks. Hè. Ik zet hem aan het begin van de body, dus dan weet ik hè, dat z aan het eind staat voor de beginwaarde van R. Nou ja, dan volstaat het te bewijzen dat R kleiner geworden is door het te bewijzen dat na nou, afloop van de body van de loop geldt R kleiner dan z. Dus ad hoc, maar het is wel systematisch en consistent. Uh, en ja, dan kunnen we nog steeds gewoon in de, uh, redeneren in de context van gewoon een klassieke proof outline. Hoefen we hoeven niet rare dingen te verzinnen van onder welke voorwaarden deze assertie die impliceert als er mogelijk nieuwe variabelen geïntroduceerd worden. He, die nieuwe variabelen, die, die initialiseren we gewoon, die nieuwe variabelen komt niet programma voor die initialiseren we gewoon op deze manier. Dus nu gaan we uh, verder zoals we dat voor partiële correctheid doen. He, dit is dus de postconditie die we willen uh, bewijzen. Nou, we halen uh, door deze tweetal uh, assignments heen, in het context van de sequentiële compositie. Dus even kijken, wat moeten we doen? Nou, je ziet hier al he, het uh, makkie, omdat we uh, helemaal niet geïnteresseerd zijn in die postconditie. Die Q die komt hier helemaal niet voor. Dus die update naar Q doet eigenlijk helemaal niks in die terminatie. Je zou eigenlijk zelf al deze update helemaal weg kunnen aanlaten in die terminatiebewijs. Dus het enige wat we hoeven te doen is uh, in deze postconditie R vervangen door R I. Dat doen we dus hier, hè, want I komt maar één keer voor. Toch? Nee, R komt twee keer voor. Oh nee, sorry. We moeten R vervangen door R I. De R komt hiervoor en daarvoor. Dus ik krijg hier R min I groter of gelijk dan 0 en R een I kleiner dan z. Oké, okay. nou dat heb ik vervolgens even wat uh, vereenvoudigd. Uh, dan moeten we ons overtuigen dat uh, deze assertie deze impliceert. Ja. Je kunt hem ook, dit is wederom weer een keuze, hè. je kunt ook gewoon uh, deze gegenereerde uh, postconditie voor deze assignment er gewoon doorheen trekken. Maar, in sommige gevallen kun je uh, dit ding wel vereenvoudigen. Hè, want uh, even kijken, uh, nou, I groter dan staat, maar R groter of gelijk aan 0, en R groter of gelijk aan i, en r is gelijk aan z. Dan moet je even kijken. Nou, omdat je weet dat R groter dan of gelijk aan i is, weet je ook dat R min I groter dan of gelijk aan 0 is als je ja. i van beide kanten aftrekt. Dus dat gedeelte is goed. Ja. I groter dan 0 volgt direct. Ja. en dan alleen nog de vraag r min i kleiner dan z ja, nou ja dat volgt inderdaad uit dat r is gelijk aan z je weet dat i is positief dus r min i is kleiner dan z ja, ja, bedankt ja. dus dat is ja. toch wel even een beetje nog een klein gepuzzeltje maar, maar in principe kun je er ook gewoon uh, hier vanuit gaan en uh, die assignment axioma toepassen maar ja ik, ik heb het gepoogd wat uh, te vereenvoudigen in ieder geval die, uh, ja. He, de, de, ik heb geen min meer, ik heb hier gewoon een hele eenvoudige uh, gelijkheden nou. of ongelijkheden. Gelijkheden en ongelijkheden. Dus nu pas ik uh, de assignment-axioma toe, dus nu moet ik z vervangen door r. Waar is die z? Nou, die staat hier maar op één punt. Nou, kijk, nu zie je ook wel hoe eenvoudig het wordt. Uh, nu wordt r is r, dat is gewoon true. En een erg groter gelijk een R, nou, dat krijg ik van de boeiende conditie en dit was mijn uh, invariant. Ja. Ja, dus, dus, dus het introduceren van die hulp assignment z is de bound. Ja. Uh, is het dan zo dat de while-regel in de proof-outline hetzelfde eruit ziet als die voor partiële correctheid? Ja. Exact. ja, exact. Behalve dat je hier even expliciet neerzet wat die bound functie is. Maar ja, eigenlijk hoef je dat ook niet te doen, want door toevoeging van dit, uh, conceptueel weten, ah oké, okay, dat speelt een rol. Daar staat de bound. Ja, ja. En hij staat ook nog in de postconditie van de body. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, maar in principe volgt het gewoon helemaal, uh, is er eigenlijk gewoon een partiële correctheid uh, ding. Alleen je hebt een bepaalde eis, hè. je hebt niet een willekeurige proef uitlaan. je hebt een eis hier dat uh, die R kleiner dan Z is, dat... Dat moet je afdwingen. Ja? Ja. Maar verder uh, is het gewoon een, uh, eigenlijk een partiële correctheid uh, ja. Behalve dus nogmaals een specifieke toevoeging van dit en uh, dat. Ja. Oké. Okay. Lijkt me grof voor deze keer. Oké. Okay.